Now I'm right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe ja, video kan ik niet echt noemen. Ja, dit is wel een video, het blijft een video. Uh, maar het is geen video met Ells Pulieval, Los Angeles Rescue Division of wat dan ook. Vandaag even een korte uh, uitleg over uh, een vraag die ik heel veel krijg en ik dacht, nou ja, als ik het ga zeggen in een video die ik echt ga opnemen, dan komt die pas online na... Ja, de Dutch YouTube Gathering. Dus ik dacht maak even snel een... Uh, omdat ik zo vol met de planning zit. Dus wat ik nu opneem, dat zou in principe 1 mei online komen. Toevallig is dat 1 mei. Dus dat betekent dat de Dutch YouTube Gathering al is geweest. Maar de vraag is, ga ik komen of niet? En voordat ik dat doe, wil ik even naar drie mensen een dikke vette shout-out geven. En dat is als eerste uh, naar Wandertje. Uh, die heeft namelijk dit gemaakt en dat zijn de Nederlandse brandweeruniformen en die zijn dus beschikbaar in de Los Santos Rescue Division mod dat betekent dat wij vanaf binnenkort ook met de brandweer, met de Nederlandse uniformen kunnen spelen voor de mensen die het uh, op was gevallen en ik heb het ook veel waker, vaker gemeld ik kon alleen maar met de Amerikaanse pakken spelen omdat de maker van de mod het niet um, helemaal ja zeggen snel um, supportte Nederlands of andere mods erin te zetten. Maar wandertje is het gewoon gelukkig. Wat een basis toch. Ten tweede wil ik eerst even zeggen dat ik um, laatst met de ambulance mee was gegaan in uh, ergens. Ik zeg maar niet waar. Uh, maar, ja, dan maakt het verder niks uit waar. Met de ambulance op de spoedambulance. Dus naar spoedmelding en zonder spoedmelding. En um, daar, uh, daar werd ik gefilmd door iemand. En ik uh, vrolijk zwaaien naar de camera. Dus ik dacht. Nou, die uh, wil ik. Uh, dat filmpje wil ik zien. Nu was het helaas zo dat wij een A1-rit hadden tijdens het filmpje maar we hadden geen zwaarlicht en Scherenis aangezet dat had de chauffeur niet gedaan uh, dus toen heb ik via mijn Instagram contact proberen te zoeken met de filmer en dat was uh, of nou toen uh, kwam de volgende persoon naar mij toe of ja van het YouTube kanaal 112 schiet om dat is dus mijn tweede shout out voor vandaag uh, die kwam mij uh, ja, zeggen van ja ik ken de filmer wel en de filmer, dat is Barendrecht in beeld. Dus dat is mijn derde shout-out. Ik heb inmiddels mijn filmpje. Hij had hem verwijderd. Maar hij heeft hem terug kunnen krijgen voor mij. De dus shoutout naar hem. Zeker even op alle drie abonneren. Voor mij, dat zou echt een. Dat is gewoon een dikke must, vind ik. Shoutout naar hen dus. En nu de echte vraag, ga ik naar de Dutch YouTube Gathering komen of niet? En dan moet ik helaas mensen teleur gaan stellen. Want ik ga niet komen. Uh, ik heb er eigenlijk geen seconde over nagedacht om te komen. Ik.. Ik zeg niet dat ik jullie wil, niet wil meeten, maar ja, ik, ik heb er gewoon niet over nagedacht. En daarbij moet ik geloof ik ook nog dat weekend gewoon werken. Maar ja, eigenlijk hoef ik verder niks daaraan toe te voegen. Ik ga dus niet komen en volgend jaar durf ik ook niet te zeggen of ik wil gaan of ga komen. Ik snap dat mensen mij willen meeten, maar helaas zit dat er nu nog niet in. Jullie weten toch niet hoe ik uitziet, dus ook al zou ik langskomen, jullie zouden me toch niet herkennen. Maar um, ja, wie weet, volgend jaar. Maar dat horen jullie dan van mij weer. Dus uh, sorry voor de mensen die ik teleurstel. Maar ik hoop ook dat jullie het... Uh, ja, jullie kunnen het... hoeven het niet echt te begrijpen. Want er valt niet heel veel uit te leggen. Maar goed. Um, ik zou zeggen, shoutout naar iedereen anders ook. Shoutout naar die drie. Wandertje, Barendrecht in beeld en 1 en Schiedam. Zeker even abonneren op alle drie. En dan zie ik jullie uh, morgen weer bij een nieuwe video. Tot dan. Doei.